Welkom, in deze video laat ik jullie zien hoe je breuken kunt optellen en aftrekken. Voordat we gaan beginnen met het optellen van breuken, gaan we eerst breuken vermenigvuldigen. Ik hoor je nu denken, vermenigvuldigen? Dat komt toch pas later? Ik snap dat je dat denkt en waarschijnlijk staat het ook zo in jouw wiskundeboek. Persoonlijk vind ik het raar dat je eerst leert hoe je breuken moet optellen... En pas dan hoe je breuken moet vermenigvuldigen. Als je eenmaal weet hoe je breuken vermenigvuldigt, is het optellen van breuken namelijk veel makkelijker. We starten dan ook even met een snel cursus Breuken vermenigvuldigen. Gelukkig is het vermenigvuldigen van breuken een van de makkelijkste dingen die ik ooit heb gezien in de wiskunde. Laten we eens de breuk 1 tweede vermenigvuldigen met 1 tweede omdat we nu toch met wiskunde bezig zijn, gebruiken we als vermenigvuldigingsteken een punt. Als je breuken wilt vermenigvuldigen, vermenigvuldig je eerste tellers. Dat zijn de getallen die boven de streep staan. Dus je vermenigvuldigt eerst de tellers met elkaar. In dit geval 1 keer 1. En dat is natuurlijk 1. Vervolgens vermenigvuldig je de noemers met elkaar. De noemers zijn de getallen die onder de streep staan. In ons geval 2 keer 2. En dat is 4. We zien nu dat 1 tweede keer 1 tweede gelijk is aan 1 vierde. Je zou ook kunnen zeggen dat je een halve chocoladetaart vermenigvuldigt met een half. En dan hou je 1 vierde deel van de taart over. Het vermenigvuldigen van breuken is dus niks anders dan teller keer teller en noemer keer noemer. Maak je toch? Nu je weet hoe je breuken moet vermenigvuldigen, is het tijd om breuken op te tellen. Oké, okay, we gaan dus breuken optellen. Laten we eens kijken naar de volgende optelling van breuken. We hebben 1 tweede plus 1 tweede. Het zou toch wel heel mooi zijn als ik gewoon de tellers kan optellen en vervolgens de noemers kan optellen. Laten we eens kijken wat er dan gebeurt. De tellers optellen geeft 1 plus 1, dat is 2. Noemers optellen geeft 2 plus 2, en dat is 4. En we hebben nu de breuk 2 vierde. In een vorige video heb je gezien dat we 2 vierde nog kunnen vereenvoudigen naar 1 tweede. Oké, okay, dit ziet er leuk uit, maar kan dit wel kloppen? Een half plus een half is een half. Dit zou betekenen dat als ik 2 halve chocoladetaten heb, dit samen ook weer een halve chocoladetaart is. Nou ja, naast dat ik hier heel verdrietig van word, kan dit wiskundig gezien natuurlijk ook niet kloppen. Twee halve taarten maken samen één hele taart. Hoe moeten we breuken dan wel optellen? Het zit zo. Als breuken dezelfde noemer hebben, en dat is het getal onder de streep, dan kunnen we de breuken optellen door de tellers op te tellen. De noemer verandert niet. En deze tellen we dus ook niet op. Als we nogmaals kijken naar onze 1 tweede plus 1 tweede, dan zien we dat de noemers gelijk zijn. Die zijn beide 2. We mogen de tellers dus optellen. 1 plus 1 geeft 2. De noemer verandert niet, dus deze blijft 2. En we zien dat we de breuk 2 tweede hebben. 2 tweede is natuurlijk gelijk aan 1. Immers 2 gedeeld door 2 is 1. Oftewel, twee halve chocoladetaarten vormen samen één chocoladetaart. Tot nu toe hebben we dat we breuken mogen optellen als de noemers gelijk zijn. En breuken met gelijke noemers noemen we ook wel gelijknamige breuken. En dat we de tellers dan bij elkaar optellen. En dat de noemer dan niet verandert. Laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden. Zo hebben we de som 2 elfde plus 7 elfde. We zien dat we gelijke noemers hebben, allebei 11, dus we mogen de tellers optellen. 2 plus 7 geeft 9, dus we krijgen 9 elfde. Omdat we nu weten hoe het werkt, doen we nog één voorbeeld. 4 zeventiende plus 12 zeventiende. We hebben weer gelijke noemers, dus we mogen de tellers optellen. 4 plus 12 geeft 16, dus we krijgen 16 zeventiende. We weten nu hoe we breuken moeten optellen. Maar hoe werkt het nu als we breuken van elkaar af willen trekken? Dat werkt precies hetzelfde. Nou ja, bijna hetzelfde. Je telt de tellers nu niet bij elkaar op, maar je haalt ze van elkaar af. Zo wordt 5 zevende. Min 2 zevende, 5 min 2 is 3, oftewel 3 zevende. 8 zeventiende min 7 zeventiende wordt 8 min 7 is 1, oftewel 1 zeventiende. We weten nu hoe we breuken met dezelfde noemer kunnen optellen. Bijvoorbeeld 2 vijfde plus 1 vijfde. Breuken met dezelfde noemer noemen we gelijknamige breuken. Breuken moeten dus gelijknamig zijn om ze bij elkaar op te kunnen tellen. Je raadt het al. Maar wat als die noemers niet gelijk zijn? Bijvoorbeeld 1 tweede plus 2 vijfde. Dan zet er niks anders op om de noemers maar gelijk te maken. Je weet al hoe je breuken moet vereenvoudigen. Maar nu moeten we iets omgekeerds doen. Je zou 1 tweede kunnen schrijven als 5 tiende. Want deze zijn beide een half. 2 vijfde kun je dan schrijven als viertiende. Nu hebben we twee breuken met dezelfde noemer. Immers, beide noemers zijn 10. Om breuken gelijknamig te maken, moet je de breuk als een andere breuk schrijven, maar de waarde mag niet veranderen. Als ons dit lukt en de noemers van beide breuken zijn hetzelfde, dan zijn we klaar. Oké, okay, maar hoe gaan we dat doen? Er zijn meerdere manieren om breuken gelijknamig te maken, oftewel breuken met gelijke noemers te krijgen. In deze video ga ik jullie een manier leren die altijd werkt. Het is een simpele manier die altijd werkt, maar die helaas niet altijd de snelste manier is. Maar wees eerlijk, is het niet veel prettiger om een manier te hebben die altijd werkt? Daar komt nog bij... Dat ondanks dat dit niet de snelste manier is, is dit een manier die snel genoeg is. Laten we nog eens kijken naar ons vorige voorbeeld. 1 tweede plus 2 vijfde. We hebben daar 5 tiende en 4 tiende van gemaakt, zodat we ze kunnen optellen. Maar hoe zijn we daar nu aan gekomen? Eén ding kan ik alvast vertellen. De nieuwe noemer in onze methode is altijd het product van de oude noemers. Oké, okay, wat zegt die man nu allemaal? Nou, die nieuwe noemer wordt 2 keer 5 en dat is 10. Wat gaan we nu doen? We nemen onze noemers en we maken er twee breuken van. Deze twee breuken hebben beide een waarde van 1. Immers, 2 gedeeld door 2 is 1 en 5 gedeeld door 5 is ook 1. Vervolgens vermenigvuldigen we. De tegenovergestelde breuk met deze nieuw gemaakte breuken. Maar wacht even, mag dit zomaar? Ja, dat mag. We weten namelijk dat 5 vijfde gelijk is aan 1 en ook 2 tweede is gelijk aan 1. We doen dus niks anders dan vermenigvuldigen met 1. En vermenigvuldigen met 1 is geen probleem, want er verandert niks. Zo is 10 euro keer 1 nog steeds 10 euro. We mogen dus ongestraft vermenigvuldigen met het getal 1. Als we dit dan toch ongestraft mogen doen, ja, dan kunnen we het net zo goed ook maar gaan doen. 5 vijfde keer 1 tweede is breuken vermenigvuldigen. Je weet, teller keer teller en noemer keer noemer. 5 keer 1 is 5 en 5 keer 2 is 10. En we hebben nog 2 vijfde keer 2 tweede. 2 keer 2 geeft 4 en 5 keer 2 geeft 10. We hebben nu 15 plus 14. Zoals van tevoren ook aangegeven, hebben we nu twee breuken met allebei een noemer van 10. Gelijke noemers, dus we mogen de breuken optellen. En die nieuwe noemer blijft 10. De tellers tellen we op en we krijgen 5 plus 4 is 9. Ik snap. Dat het er nu allemaal nog een beetje lastig uitziet. Maar neem van mij aan, na nou, nog een paar voorbeelden beheers jij het ook. Zoals beloofd, nog een aantal voorbeelden. We hebben de optelling 2 zevende plus 1 derde. We zien dat de noemers 7 en 3 zijn. En deze noemers gaan we gebruiken om te vermenigvuldigen met 1. We krijgen 3 derde, dat is 1 keer 2 zevende, en we krijgen 1 derde keer 7 zevende, en 7 zevende is natuurlijk ook 1. We zien dat de nieuwe noemer nu 3 keer 7, oftewel 21 is. De teller van de eerste breuk wordt 3 keer 2, dat is 6, en de teller van de andere breuk wordt 1 keer 7, en dat is 7. We hebben nu twee breuken met gelijke noemers. Dus we mogen de breuken optellen en we weten dat de noemer niet meer verandert. Deze blijft dus 21. De tellers tellen we op en we krijgen 6 plus 7 is 13. Nog een voorbeeld. We hebben 2 derde plus 4 vijfde. We gebruiken de noemers weer om de tegenovergestelde breuk te vermenigvuldigen met 1. Dit geeft een nieuwe noemer van 15. En de tellers worden. 5 keer 2 is 10 en 4 keer 3 is 12. Gelijke noemers, dus we tellen de tellers op en we krijgen 22 vijftiende. Let op, we zijn nog niet klaar, want de teller is groter dan de noemer. Als de teller groter is dan de noemer, kun je nog helen uit de breuk halen. En als je niet precies meer weet hoe dat moet, kun je dat nog een keer terugkijken in de video Breuken vereenvoudigen. We zien dat 15 1 keer in 22 past en dat we dan nog 7 over hebben. We kunnen 22 15e dus schrijven als 1 7 15e. Tot zover de voorbeelden. Is het nu tijd om te oefenen? Ik heb voor jullie een viertal oefenopgaven. En als het lukt om deze opgave te maken, kun je met een gerust hart slapen, want dan beheers je de basis van het optellen van breuken. Maar. Om een goed cijfer te halen op de toets, moet je wel blijven oefenen. Je kunt de video nu even pauzeren en proberen de opgave zelf te maken. Daarna kijk je of je dezelfde uitwerkingen hebt. Oké okay dan, is het gelukt? We starten met de eerste opgave. We hebben 3 zevende plus 5 achtste. Bij de breuken gaan we vermenigvuldigen met 1 en daarvoor gebruiken we de noemer van de andere breuk. De breuken vermenigvuldigen geeft nu 8 keer 3 is 24 en 7 keer 8 is 56. Oftewel 24,56. Hier tellen we bij op 5 keer 7 is 35, dus 35 35,56. We hebben gelijke noemers, dus we gaan de tellers optellen. En dit geeft 59 56ste. We zien dat de teller groter is dan de noemer, dus helen uit de breuk halen. En dit geeft 1 3 56ste. Gaan we naar de tweede. 2 1 derde plus 1 1 vierde. We zien twee breuken met helen die uit de breuk zijn gehaald. Om te kunnen rekenen met breuken, is het handig en verstandig. Om deze eerst weer in de breuk te zetten. 2 1 derde kunnen we schrijven als 7 derde. En 1 1 vierde gaan we schrijven als 5 vierde. Dus we krijgen 7 derde plus 5 vierde. Nu zien we weer een optelling van 2 breuken. En inmiddels weten we wel hoe dit moet. We gaan namelijk beide breuken vermenigvuldigen met 1. En daarvoor gebruiken we de noemers van de andere breuk. We krijgen 4 vierde keer 7 derde plus 5 vierde keer 3 derde. Nu de breuken vermenigvuldigen. 4 vierde keer 7 derde is 28 twaalfde. 5 vierde keer 3 derde is 15 twaalfde. Hé, hey, gelijke noemers. Dus de tellers maar optellen. 28 plus 15 is 43. Oftewel, we krijgen. 43 12. Ook nu weer helen uit de breuk halen. 12 past 3 keer in 43, want 3 keer 12 is 36 en 4 keer 12 is 48. 12 past dus 3 keer in 43. En we houden dan 43 min 36 is 7 over. Dus we krijgen 3 7 12. Gaan we naar de volgende. Hé, e, daar staat een min. Niet schrikken. Zoals ik jullie al heb laten zien, werkt dit bijna hetzelfde. We gaan ook nu weer beide breuken vermenigvuldigen met 1. We gebruiken daarvoor de noemers van de andere breuk. We krijgen 8 achtste keer 3 tiende. En nu let op, min 2 achtste keer 10 tiende. Breuken vermenigvuldigen. 8 achtste keer 3 tiende is 24 tachtigste. En 2 achtste keer 10 tiende is 20 tachtigste. Dus we hebben 24 tachtigste min 20 tachtigste. We zien dat de noemers hetzelfde zijn. Dus we mogen de tellers van elkaar afhalen. Dat is dus het verschil met plus. Als we de breuken optellen, tellen we de tellers op. Als de noemers gelijk zijn en als we breuken aftrekken, halen we de tellers van elkaar af. En uiteraard moeten de noemers dan ook gelijk zijn. We halen de tellers dus van elkaar af. En de noemer verandert niet. 24 min 20 is 4, dus 4 tachtigste. Wacht even. We zijn nog niet klaar. We kunnen de breuk nog vereenvoudigen. Want zowel de teller als de noemer is deelbaar door 4. Beide delen door 4 geeft de vereenvoudigde breuk 21 ste Gaan we naar de laatste. Hou je het nog vol? Vast wel. We zien 2 1 derde min 5 zesde. We moeten dus weer breuken van elkaar afhalen. En ik denk dat we dat wel kunnen. Maar voordat we laten zien hoe goed we dat kunnen, gaan we eerst even iets aan die 2 1 derde doen. We halen de 2 in de breuk, zodat we 7 derde krijgen. We hebben nu de som 7 derde. Min 5 zesde. Vermenigvuldigen met 1 maar weer. 6 zesde keer 7 derde. Min 5 zesde keer 3 derde. Geeft 42 achttiende. Min 15 achttiende. Gelijke noemers. Dus we halen de tellers van elkaar af. 42 min 15 is 27. Dus we hebben 27 achttiende. Stop, wacht even. Volgens mij kan ik de teller en de noemer delen door 9. Zie je het ook? Wanneer we dat doen, krijgen we 3 tweede. Nu nog even de hele uit de breuk halen en we hebben 1 1 tweede. Oké, okay, top, goed gedaan. En met deze 1 1 tweede zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken en mocht je nog opmerkingen hebben of vragen, zet deze dan even in de reacties onder de video. Voor nu, bedankt voor het kijken en wie weet tot een volgende keer.